Ik ben Florie, Ik werk al vijf jaar bij Formaat als zelfstandig werkend kok. Ik ben Omar. Ik ben kok via Formaat. Als ik binnenkom dan moet ik even kijken wat er allemaal is. Dan uh, moet ik een mise en plas voorbereiden, alles klaarzetten. Het, Het is vaak een soepje, een salade, dus dan moet je al die voorbereidingen treffen. We maken muni voor een hele week. Uh, we wachten op uh, sliggere komt om 7 uur ochtend. Uh, de spullen binnen, dan gaan voorbereiden voor de dag. Het leuke in mijn functie, dat is koken zeg maar, en ik heb heel fijne collega's. Belangrijk om het werk goed uit te voeren is voor mij fantasie, omdat ik elke dag iets nieuws op tafel wil zetten. En um, vriendelijk zijn, maar je moet ook sterker in je schoenen staan, want je werkt nog met de assistenten. Maar heel veel geduld hebben en heel blij naar je werk gaan. Bijvoorbeeld gisteren hebben we toevallig een Marokkaanse buffet. Dat was heel lekker, heel succes. Mensen tevreden en dat vind ik leuk om te hier zeg maar, ook mijn eigen uh, zeg maar, cultuur te laten zien uh, als kok. Waarom ik mensen ook zo aanraden om bij Formaat te werken is dat ik gewoon tot nu toe in die vijf jaar echt uh, alleen maar een leuke tijd heb. Ik werk hier 12 jaar, ik werk hier uh, met plezier en uh, vind het hartstikke leuk, nog steeds.